Super. Zo, hey. <laughs> so, we zijn weer terug op het kamp. De actie is afgelopen. Het was super leuk. Er was net toen ik uh, niet aan het filmen was een super ontvangst met mensen met banners. Met de banner ik ben er voor jou. Iedereen was heel erg blij. Wij waren heel erg blij om terug te zijn. De, nou, er staat nog niet eens een hele lange rij voor de Dixies. Uh, maar nou, we zijn er eindelijk weer. Uh, dit is het kamp, kom langs, het was een goede dag.